Ik ben Elise Wordijk, ik ben 18 jaar, uh, ik studeer nog uh, bedrijfskunde in Utrecht en uh, ik ben vandaag hier bij de Flevolentop. Vandaag zit ik bij het item Het Verhaal van Flevoland en daar zal ik mijn zegje doen dat het erfgoed niet verloren mag gaan. een hele grote Ik heb een hele leuke tafel. We hebben het over duurzame energie en er zijn heel veel ideeën die we vanmiddag gaan uitwerken. Ja, ja, ja erg leuk. Leuke ideeën gehoord, nieuwe initiatieven worden dus Dat hopen wij. Het was, uh, leuk om mee te denken en nieuw te hebben. Ja, uh, leuk wel, energiek en uh, ook wel verrassend. Wij We zijn speeltheater wordt gevolgd. Veel geleerd en uh, ja, eigenlijk... Uh, ...boven verwachting. Ze graag wordt vervolgd. Ik vond het een geweldige dag. Als Statenlimp ben ik echt geïnspireerd geraakt... ...door alle geweldige ideeën die ik vandaag heb gekregen.